Bedankt voor de support op de eerste versie. Als je de eerste versie nog niet hebt gezien, klik dan hier. Over de uh, meaning behind my videoclips. Maar dit is dus deel 2. Het de eerste deel had uh, goede support gehad. 111 likes. Thanks for that. Dus dit is gewoon de intro. Uh, het tweede deel was al opgenomen. So, roll de clips. Ice Snake. Echt. Die videoclip over die eenzaamheid van een jongen die terug verlangt naar, naar het bepaalde meisje dat hij wil. En hij wil letterlijk dat de tijd terugdraait. Hij wil terug naar die gevoelens van vroeger. Dat is waarom dat ik die stijl van die, van die clip heb gekozen. Om zo nostalgisch te zijn. Maar niet chronologisch correct. Want je ziet dingen uit de jaren 80, uit de jaren 50. En dan die handycam die meer zo jaren 90, 2000 is. Maar het zijn wel allemaal nostalgische dingen. Het zijn dingen uit het verleden. En dat is ook wat ik heb proberen te representeren. Doordat hij ook niet meer goed weet van, fuck, hoe, hoe was dat? Hoe was die relatie? Hij wil gewoon dat de tijd terugdraait. Dat is ook in die clip. Je ziet shots die goed zijn gefilmd, met een goede camera zo gezegd En dan handycam shots. De goede shots zijn waar de tijd terugdraait. En waar je ziet dat het eigenlijk fout is gegaan. En bij de shots gaat alles goed. En dat is ook dat contrast dat ik wil geven bij een relatie. Je weet wel, de mooie momenten worden altijd getoond en vastgelegd. Maar de slechte momenten, die zijn er ook. En op het einde van de clip komt het eerste kleurshot in beeld. En dat is op de tv. Dus hij kijkt letterlijk terug naar die beelden. En die tv is in het rood. En dat rood staat voor het verlangen van, van die liefde. Hij, hij wil terug naar die liefde. Maar ook het rood staat voor die pijnlijkheid van, van daar niet terug naar te kunnen gaan. Dat is wel een clip waar ik mijn hart heb kunnen luchten. Ik heb ook zelf in een relatie gezeten. Niet dat hij zo fucked up was ofzo. Maar ik kon mijn gevoelens daar wel goed op storten door dat te maken. Voor mij is het echt wel een geslacht project. Dan weer eentje voor All Turn. Hop out. Yeah, out dus die clip is compleet in een soort van GTA-stijl. Niet in third person, maar wel in de GTA-feel. De outfits, de looks. Het verhaal van de clip is eigenlijk dat die twee rappers, Whitestone en Altern, vastzitten in een game en zichzelf niet kunnen besturen. Waarom heb ik daarvoor gekozen voor die gangster-feel? Omdat vaak voelen rappers zich zo geforceerd om zo gangster te doen. En sommige dudes zijn gewoon niet gangster, of zijn niet van de street. Maar rappen gewoon ook wel goed. En omdat ze rappers zijn, worden ze dan gelijk zo benadrukt om gangster te zijn. En dat is wat ik wel vertellen in deze clip van... Het thema, het thema GTA is dan zo de hip-hop scene die hun dan drukt in dat hoekje. En dan zie je uiteindelijk dat ze bestuurd worden door een kleine guy, onschuldig. Dat ze hem dan zeggen van yo, stop playing with us, lil bro. De laatste clip die ik heb gemaakt... Van Tabit, Gallus en Nump Dangerous. Ik ben gewoon direct op zoek gegaan naar wat is er gevaarlijk. Omdat we in tijd van corona zitten, wilde ik iets relevant maken. Met dangerous gases, laboratorium vibe. En dan ben ik opgekomen met dit. En al zeg ik zelf, het is mijn mooiste pareltje tot nu toe. Op vlak van cinematografie. Ik heb echt geprobeerd om een keer echt zo met licht en compositie iets moois te maken. Je ziet ook in de clip, veel silhouet gebruik. Licht langs één kant, licht langs de andere kant, licht gaat uit. Yeah, I'm proud of this, I'm proud of this. Goeie song ook. En dan zie je ook een soort van vloeistof. Wat eigenlijk verf is. En dat was om die toxicness van uh, die gasses te representeren. Dus zo'n soort van giftige stof die van hun drupt. Because they're fucking dangerous, man. They're fucking dangerous, better watch out! Ja, proud. Echt proud van die. En I love reading the comments ook van deze. Cole Bennett, I'm a head out. <laughs> Dingen waarvoor dat je het doet, hè. Gewoon die, die respect. En ook gewoon mijn videoclips, dat zijn echt mijn baby's. Ik doe dat zo graag, dat maken. Dat is echt niet normaal. Zeker als je dan later op terugkijkt van, wow, ja, dat is de reden waarom ik dat heb gemaakt. En dat was die stage in mijn leven waarom ik dan dat thema heb behandeld. Natuurlijk zijn er ook een paar clipmakers dat ik sowieso aanraad. Die dat ook grote impact op mijn stijl nalaten. Sowieso Anthony T. Maakt echt goede dingen. Helene de Klerk. Twinight Visuals. Twan Brooks. Ik ga sowieso mensen vergeten, hoor. Ik zal de naam in de beschrijving zetten. Uh, ze zijn echt super goede makers. Support your locals zou ik zijn. Ik hoop dat jullie echt genoten hebben van deze video. Ik heb er alleszins zwaar van genoten om dat een keer te delen met jullie. Ik wou het echt al super lang doen. Maar ik wist niet op welke manier. Maar ik denk dat vanaf dat ik nu een videoclip ga maken. Dat ik sowieso een uitlegvideo en een behind the scenes ervan ga maken in één video. Voilà, tot zover de betekenis achter de shots in mijn videoclips. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat ik ook nog veel videoclips ga mogen maken. En dat de betekenissen nog veel dieper en veel spiritueler gaan. En als je een andere video van mij wilt zien, klik dan hier, en als je wil abonneren, klik dan hier. Tot later! Doei! Oké, okay, ik knip dat eruit, dat laatste.